Maar nou, ik kreeg voor mijn verjaardag een nieuwe set. Hallo, leuk dat je kijkt. We hebben weer een Lego project. Ik ben jarig geweest en een vakantie geweest en corona gaat ook nog. Maar nou, ik kreeg voor mijn verjaardag een nieuwe set. De White House, dus uh, we gaan het even uitpakken. Ik zal deze keer de, de speedbeelden apart opnemen. Daar maak ik er uh, twee video's van. Dus even kijken wat er in de doos zit. Zo dat je het beste. Ja. Uiteraard weer een handboek. Ik ga het even goed doorlopen als na het bouwen. Lekker stevig boekje. En ik zal er weer vijf hoofdstukken zijn. Dus eentje. Een Drie. Vier. Vijf. vier grondplaten, vier, vijf, zes, acht, zakjes en een boekje. uit bestaat uit, uh, het bestaat uit 483 stukjes. Hij is 18 plus, dus uh, ben benieuwd. En ja, het is zover vorige week geopend en een paar avonden bouwen. En kijk. De White House compleet met Oval Office. Zelf Dennis. Daar gebeurt het allemaal, jongen. Dus ik heb ook een uh, speedbeeld gemaakt. Dat maak ik een apart uh, video van deze keer. Het doet niet samen. Dus uh, wil je die speedbeeld zien, hoe die ik hem in elkaar zet, dan uh, even naar de andere video. Ik uh, maak zo een linkje. Bedankt voor het kijken. Denk aan de likes en aan het abonneren. Het uh, abonnee-aantal loopt nog steeds uh, langzaam omhoog. Zit nog lang niet aan de 1000, maar uh, dat gaat zeker een keer lukken. En uh, tot de volgende keer. De volgende video wordt weer een Star Wars helm. Even kijken. Kijk, net als dit. Dit is de Mandalorian. De, ik heb Darth Vader besteld, dus uh, die is onderweg. Dus, wordt vervolgd. Tot de volgende keer.